Trek netwerk is voor ondernemers en ondernemende medewerkers die meer resultaten uit hun netwerk willen halen. Dus daadwerkelijk nieuwe klanten, nieuwe opdrachten uit hun netwerk halen. Ja, het is begonnen als, nou ja, als, een, als een evenement. We wilden een evenement organiseren zoals dit. Uh, uiteindelijk zijn we in de organisatie van het evenement gekomen tot ja, we willen eigenlijk iets blijvends neerzetten. We hebben er een stichting van gemaakt. En die blijft het doel nastreven dat ze, de, dat ze de, de ondernemers willen blijven ondersteunen in het netwerken. Dus leren netwerken. Hoe doen we dat nou? Uh, hoe gedraag je je nou op netwerkborrels en zo dat soort dingen? En dat willen we graag uh, ja, blijven doen. We zien ook dat het nodig is en we zien ook dat, het, ja, dat mensen het leuk vinden om, uh, om dit soort dingen te doen. Ja, het horen we ook. Want wat jullie willen, of je nou een medewerker bent van een bedrijf of een ondernemer, en er zijn hier heel veel ondernemers. Wat jullie willen is dat je verbindingen legt. Eigenlijk niet oordelen op basis van functie, of maar luister naar mensen en kijk waar raakvlakken zitten, waar je elkaar kunt, uh, ja, kunt, kunt vinden en uh, wat je voor een ander zou kunnen doen. Nou, de, de bedoeling is Sterk Netwerk wordt geen uh, netwerkorganisatie, dus we hebben geen lidmaatschappen. Uh, we willen graag dat deze eerste honderd mensen uh, in hun netwerk gaan roepen van nou dit was leuk, dit was goed, dit is leerzaam. Op kort termijn volgen er steeds meer activiteiten van ons. Sommige zijn gratis, sommige moeten betaald zijn. En, en op die manier uh, uh, kunnen ze gewoon eigenlijk altijd met Sterk Netwerk in contact komen. Daarvoor moeten ze gewoon naar de website www.sterknetwerk.nu Het netwerkspel is dat wij uh, uh, tweetallen maken. Uh, die tweetallen uh, die hebben een kaartje uitgewisseld aan elkaar. Op het kaartje staat heel duidelijk wat de een zoekt of biedt of nodig heeft. Nou, het leuke van het spel is dat de ander met dat kaartje naar die groepen gaat. We hebben 17 groepen vandaag gehad. En eigenlijk gaat netwerken voor zijn partner van dat tweetal. Dat is het netwerkspel. Op een gegeven moment komt hij natuurlijk terug met in de hoop een 17, 18, 19 visitekaartjes. Mogelijke contacten voor zijn partner. Nou, wat het belangrijkste wat we willen is dat de mensen leren niet voor zichzelf te gaan netwerken, maar net voor een ander. Ik uh, heb veel andere mensen ontmoet. Ik, uh, ik ken al heel veel mensen, ik heb een groot netwerk. Ik vind het heel leuk uh, dat er heel veel andere groepen hier ook uh, rondlopen, andere ondernemers. En uh, sprekers hebben zeker uh, iets daarin toegevoegd. Ja, absoluut. Je hebt hele nuttige tips gekregen en uh, zeker dingen die je in de praktijk kan brengen. Ik vond het wel leuk dat, uh, om voor anderen te kijken wat je kan doen. En dan ook leuk die reacties en die kaartjes binnen aan, dat vond ik wel leuk, ja dat vond ik heel leuk, ja. Nou ja, toch uh, makkelijker uh, op mensen afstappen uh, en, en dat is ook wat we vandaag uh, dit voordeel hebben gekregen, makkelijker op mensen afstappen om een gesprek te beginnen. Ik vond het een leuk evenement, het is ook heel open, uh, mensen, mensen gaan, uh, hebben veel contact met elkaar, ik vond het een beetje chaotisch soms, maar uh, voor de rest vond ik het een goed evenement. Dat het praktisch was en uh, dat mensen ook echt aan de slag zijn gegaan. Dus het gewoon, uh, ja, mensen zijn gewoon actief. In mijn presentatie hebben ze dus dingetjes gedaan, maar dat was mij even opwarmen. Maar daarna zijn ze echt in het netwerkspel aan de slag gegaan. En ik heb mensen zien rennen en ik heb mensen met stapels uh, visitekaartjes uh, terug zien komen. En ik denk eigenlijk dat iedereen daar ook behoefte aan heeft. Concreet, afspraak maken. Er zijn absoluut uh, hele mooie dingen kunnen eruit voortkomen, maar er zijn ook een aantal zaken die het voor verbetering vatbaar waren. En gelukkig, het is een lerende organisatie. Dus wat doen ze? Ze maken post-its. Nou, en dat is voor de volgende sessie ja, echt weer een vooruitgang. Maar de, maar de basis is al fantastisch, ziet er goed uit.